Ik ben Ton van den Berg. Voorheen was ik uh, werkzaam in de zorg. Maar ik ben gepensioneerd. Ik woon in Nibbelse-Oost. Daar, uh, daar woon ik ook inmiddels uh, 31 jaar. Ik vind vooral de omgeving prettig. Er is veel uh, groen. Wij wonen ook een beetje aan de rand. Wij wonen in de Dorpstraat. Vroeger kwam ik er als kleinkind van mijn opa en oma. Die woonde in Nijmegen. Mijn moeder is er geboren en opgegroeid. En uh, die is toen uh, door mijn vader opgepikt vanuit de, de Betuwe. Ja, door, uh, door toevallige omstandigheden ben ik op een gegeven moment weer in Nijmegen terechtgekomen. Daar kreeg ik werk. Ja, als is een, een soort groot dorp. Het is, uh, het is niet echt een grote stad. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk ook de charme van, uh, van, van Nijmegen. Ik vind het heel veel goed in Nijmegen. Daar valt mij eh, niet zo heel veel bijzonders meer op. Ja, als, je, als je er al meer dan 30 jaar woont, dan, eh, dan valt het niet meer zo op. Hè? Maar eh, ja, over het algemeen is, valt mij gewoon op dat het een gemoedelijke stad is waar ik goed kan wonen en wil wonen. Dat eh, Nijmegen politiek wat diverser wordt, want we praten veel over diversiteit. Maar Nijmegen is toch wel erg een linkse, linkse stad. Heel veel woningen. En heel veel uh, goede spreiding van woningen. Ik heb van de week een prachtige tocht, fietstocht gemaakt door Nijmegen Noord. En dan zie ik prachtige huizen. En uh, dan zijn er natuurlijk best uh, andere wijken die, uh, he, die net als Nijmegen Noord nog erg luxe zijn. Daar mag ook best wel wat sociale woningbouw in. En in Neerbos oost zou wat meer koopwoningen in mogen zetten en middenhuur. Nou ja, ik, ik had dus opgesomd wat, wat Neerbos oost allemaal heeft. En ik hecht er toch wel aan om dat nog eventjes naar voren te brengen. Ik heb even op een rijtje gezet, we hebben seniorenvoorzieningen met Rosa de Lima, de Honinghoeve. We hebben sportvoorzieningen, we hebben de, de Sportcube, we hebben uh, het kruifkoord. We hebben uh, een sportzaal waar Vokasa in, in speelt. En we hebben diverse hele mooie straten, dus ik, ja, ik hecht er wel aan om dat nog een keer goed voor het, voor het licht te zetten bij deze. Dank daarvoor. Ik wil met jou in Nijmegen zijn, samen met jou in deze stad.